Ik denk dat de meeste Edenaren ons bedrijf wel zullen herkennen. We zijn natuurlijk van oorsprong echt een Edesbedrijf, WNG Brinkhorst. We leveren kip, kalkoen en wildproducten, zowel rauw als gegaard, aan de professionele buitenhuishoudelijke markt. U kunt onze producten bij een ziekenhuis, bij een cateraar of bij een eetcafé of bij een mooi sterrenrestaurant vinden. We zijn natuurlijk trots dat we deel uitmaken uit mogen maken als bedrijf van de regio Voetvelle. Ja, je ziet dat, dat het hele gebied uh, toch wel echt richting food-facility gaat. De gemeente, als dat nodig zou zijn, die wil ons zeker een faciliteren om ons bedrijf groter uit uh, te dragen. We zijn natuurlijk op een gegeven moment in de loop van de jaren, of 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, zijn we natuurlijk bij station uh, Venendaal de Alde Klompen terechtgekomen. Nou, in de loop van de jaren is het gebied enorm ontwikkeld. Er is een mooie ringweg gekomen te liggen. Aan twee kanten zijn we hier mooi ontsloten. Nou, er is natuurlijk een mooie valk uh, op dit schietterrein uh, ontwikkeld. Dus wat dat betreft zijn de kansen hier het over. Nou, je ziet inderdaad nu de tendens helemaal naar gegaard uh, toe gaan. En hebben wij als bedrijf hebben we er enorm van mogen uh, profiteren, laten we zeggen. Tot de ontwikkeling van die kip zo, zo ver is gegaan. Wij zijn er trots op dat wij mooie producten mogen maken die de Edenaar kan proeven.